Zo moet ik het toch goed En zo voelt het. Op dit moment ben ik bezig met uh, etappe 4 van het uh, Pieterpad. Onwijs mooie etappe trouwens. Echt uh, een cadeautje. En na uh, een paar kilometer kwam ik erachter dat ik uh, de verkeerde schoenen aan had. En uh, ja, dan heb je een keuze. En die keuze is blaren. Dat was echt een sure thing. Of de keuze was. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit geweten dat lopen op blote voeten zo heerlijk is. Ik kan je dus echt absoluut aanraden om dat eens een keer uit te proberen en te genieten van contact. Ja, ik denk, zo moet ik het toch omschrijven. En zo voelt het. En jeetje, wat is het hier mooi.